Tijdens deze missie zul je de video's nu dan op pauze moeten zetten. Dat doe je door hier in het midden één keer te klikken of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Onder de groene button hieronder vind je een link naar de pdf met alle materialen die je nodig hebt. Voor deze serie heb je een Google-account nodig. Heb je zelf geen Google-account? Dan kun je misschien een volwassene vragen om er één voor jou te maken. Missie 1. Wat is virtual reality? In deze missie ga je dus je eigen virtual reality tour bedenken, ontwerpen en maken. Maar wat is virtual reality eigenlijk? Virtual reality of VR is het beste te omschrijven als schijnwerkelijkheid. Het lijkt alsof je ergens bent, maar je bent daar niet echt. Dat klinkt ingewikkeld, hè? maar het valt wel mee. Je kent misschien wel die grote brillen die je kunt opzetten. Dat heet een headset of een VR-bril. Als je de headset opzet, lijkt het alsof je ergens anders bent. Het principe is eenvoudig. Een VR-bril toont twee computerbeelden, één voor elk oog. Als je het zo ziet lijkt het een beetje raar. Maar in een headset maak je ogen er één beeld van. Hierdoor ervaar je de illusie van een echte wereld. De bril voelt bovendien de bewegingen die jij maakt met je hoofd en de beelden worden daarop aangepast. Het resultaat is een virtuele wereld waarin jij vrij kunt rondkijken. Piloten oefenen bijvoorbeeld met vliegen in VR, sporters gebruiken het om wedstrijdssituaties te analyseren, dokters om te leren opereren en jij kunt het gebruiken om te gamen. Geavanceerdere systemen registreren ook de positie van de bril in de kamer, zodat je een beetje kunt rondlopen in deze virtuele wereld. En als je dat nou nog combineert met een paar controllers, kun je hele gave spellen spelen. Helaas kunnen we hier geen Playstation game bouwen, maar wel een virtuele wereld waar je rond kunt kijken audio kunt beluisteren en informatie over verschillende objecten in de wereld kunt ontdekken. De VR-wereld die jij gaat bouwen kun je bekijken in Virtual Reality met de Google Cardboard bril, maar ook gewoon met een tablet of op je computer. Om zo'n VR-wereld te maken heb je één of meerdere 360 graden foto's nodig. Een 360 graden foto is een foto waarbij volledig rondom gefotografeerd is. Op de foto staat dus de gehele omgeving. Deze foto's kun je zelf maken met de 360-graden camera of met een gewone smartphone. Maar je kunt ze ook van Google Street View halen. Op Street View staan een heleboel prachtige 360-graden foto's. Deze 360-graden foto's ga je vervolgens toevoegen aan Google Tour Creator. In de Tour Creator kun je de foto's of beter gezegd de scènes aan elkaar linken, geluid en gewone afbeeldingen toevoegen.